Zo, nou, zondagmorgen, praat. Goedemorgen. Uh, we hebben Fransje hard gelopen. Beter op in gas natuurlijk. Uh, lekker rondje. Frans weer voor de eerste keer sinds uh, anderhalf week, twee weken. Uh, ik had al eerder gezegd hij had wat last van zijn knie. Hij uh, heeft nu weer geprobeerd. Dus ja, dan ben je eigenlijk net begonnen en dan ga je meteen weer twee weken rusten door omstandigheden en uh, ja, dat merk je in zijn, uh, in zijn conditie. En, uh, ja, nou goed, uh, dat dus uh, ging goed. Hij heeft uh, vier rondjes uh, gelopen uh, in zijn eigen tempo. Uh, dat ze uh, de eerste twee rondjes, de eerste drie rondjes, ze dus, hebben uh, uh, bij elkaar gebleven. Een beetje zijn tempo aangepast. Zodat hij ook gewoon even die drie rondjes achter elkaar afmaakt. Ook mijn, mijn vierde rondje heb ik zelf gelopen, maar natuurlijk dan een keer wat, wat sneller. Maar zoals hij, zoals Frans, heeft nog het vierde rondje gelopen op zijn eigen, in zijn eigen tempo. Dus knap, dat is goed. Het is dus alleen maar vooruitgang. Wel leuk als je een beetje progressie ziet in, in dat wat je doet wat je wil, uh, ja, zo, uh, zo ben ik ook begonnen, uh, alleen je moet op een gegeven moment uh, proberen vol te houden uh, en niet zomaar van uh, als het even een keer niet gaat en je zegt van uh, ik, ik zie het niet meer. Gewoon even doorgaan, eroverheen, over dat punt. dan gaat het op een gegeven moment gaat het toch leuk worden. Ik vroeger nooit, nooit een echte loper geweest, uh, overigens ben ik er nu nog niet echt, maar ik heb er wel, ik heb er wel meer plezier in. Vroeger vond ik het altijd een beetje moeilijk. Anders had ik er nooit bij de Corus Mariniers gezeten. Waarmee je dus uh, wel aardig getraind wordt. Uh, maar lopen was nooit mijn favoriet. Dat is echt nooit mijn favoriet. En uh, op de een of andere manier ben ik dit door. Uh, misschien wel ook een klein beetje geïnitieerd door het uh, Corona-verhaal. Ik ben er toch wel wat, uh, wat anders naar gaan kijken. Ik vind het leuk, ik vind het lekker. De voldoening. Um, en al helemaal als het dan nog eens een keer uh, lekker gaat met je, dat je, uh, ja, dat je progressie ziet voor jezelf. Uh, het afval een beetje, noem maar op, de zie omhoog gaat. Uh, dat je dan op deze manier uh, gewoon iemand anders ook weer een beetje kan begeleiden die, uh, die er ook iedere keer tegenaan zit te hekken met, uh, ja ik wil het eigenlijk wel, maar ja, pff, alleen zoek ik het niet. Nou uh, kom, heb uh, okay, even uh, Frans op sleeptouw nemen eraan laten wennen dat hij daar zelf echt gewoon dezelfde smaak te pakken heeft en dan uh, ja dan gaat het van hem ook makkelijker. al dat motiveert dat motiveert vind ik leuk vind ik echt leuk Wie de mensen motiveren om uh, om dit aan het einde te gaan doen wat goed is voor je lichaam en nogmaals ben niet altijd uh, daarmee bezig geweest met uh, met uh, afvallen, slang, super we uh, wel altijd uh, met, uh, met sporten bezig, voetballen, ik een aantal jaren ik uh, heb badminton, uh, fietsen, voetballen, best wel veel sporten gedaan. Ja, nou de laatste de laatste jaren een beetje fitness erbij, maar goed, nou zijn, uh, alles is alles natuurlijk nog dicht. Fitness zijn zijn dicht. Dus uh, ja dan. Uh, je, moet je iets en dan is een uh, uh, hardlopen in het bos met dan nog wat uh, oefeningen daarbij. Zometeen ook weer een paar oefeningen thuis en dan doen we nog Dus ja, dan hou je het op die manier een beetje fit voor jezelf. Andere Bumanton. Ton. Zwaaien. En uh, nou ja, dat dus. Zo, we thuis. Heb ik mijn ochtendpraatje weer gedaan. Ga ik weer afsluiten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dan zeg ik nogmaals. Abonneer op dit kanaal. en je blauw duimpje abonneer op dit kanaal. Hieronder. Graag zie ik ook wat comments. En reacties van jullie. Ja, wat jullie ervan vinden. Dus ik hoor het graag. De groeten.